Sociale troonreden is een beweging waarin we met elkaar en met alle ambassadeurs op zoek gaan naar thema's en vraagstukken die spelen rondom sociaal ondernemerschap. In 2017 hebben we de eerste Sociale troonreden geschreven. Het was eigenlijk een omschrijving van de huidige situatie. In de tussentijd dachten we wel van we willen eigenlijk de beweging iets verbreden. Dus we hebben een ambassadeursbijeenkomst gehouden. De hashtag samen meerwaarde kwam toen eigenlijk naar boven van hé, hey, dat is de kern. Er zijn heel veel sociaal ondernemingen die doen heel goede dingen. En Wat we vandaag hebben gedaan is gekeken naar hoe hoe kunnen zij nou samenwerken? Het doel van vandaag was het delen van alle tips en ervaringen die we hebben opgedaan in de gesprekken die we voerden met de partnerships en de ondernemers. En tegelijkertijd om een kickstart te geven aan het samenwerken en het samen meerwaarde creëren. Hoe kun je samen meerwaarde creëren tussen sociaal ondernemers, maar misschien ook wel met het reguliere bedrijfsleven, met de overheid. Hoe kun je succesvolle partnerschappen creëren en op zo'n manier meerwaarde creëren? Samen Meerwaarde Utrecht is een initiatief wat we vandaag gestart zijn. En dat initiatief is om Utrecht op de kaart te zetten als impactstad. Dus wij willen graag dat de goede dingen worden geagendeerd in de stad. En dat we samen elkaar kunnen versterken en impact kunnen gaan maken. Want Utrecht staat nog niet op de kaart als impactstad. En wij denken dat dat wel kan. Ik zou jullie willen vragen om groepen van drie te vormen. Met mensen waarvan je het idee van ja, volgens mij zijn wij anders. De sociale troonrede vind ik een leuk initiatief om andere mensen te ontmoeten die eigenlijk hetzelfde doel voor ogen hebben. Oftewel, deze sector gezamenlijk vooruit helpen. Met welke partijen werk je nu samen om meerwaarde te creëren? Hoe doe je dat en wat is jouw rol daarin? Ja, ik vond het vooral heel leuk om te horen hoe mensen hier een beetje dezelfde mindset hebben ofzo. En vanuit hetzelfde onderbuikgevoel waar het de hele tijd over gaat. Allemaal andere dingen doen, maar wel dezelfde intenties hebben samen meerwaarde staat voor mij als tegelijkertijd ook een beweging waarin we meer zichtbaar kunnen maken hoe we met de verschillende sectoren samenwerken. Of je nou sociaal, maatschappelijk of juist heel erg commercieel of cultureel gebonden bent. En dat we dus sectoroverstijgend elkaar kunnen vinden en met elkaar dingen kunnen delen.